Voor We gaan beginnen, alhamdulillah, super dankbaar, ik wil jullie echt bedanken, ik wil ook God bedanken, en ik meen ook echt boys, omdat 5K haal je niet zo snel. Ik wil jullie echt bedanken boys, dit is een mini videootje, omdat ja, ik wil nog een ja, 5K special doen, het wordt wel leuker. ik ga mijn iPad plus iets erbij kapot maken, het kan misschien een knuppel zijn, het kan alles zijn. Maar uh, ja, een echte mokkerel. die moet je gewoon kennen, wat hij altijd gebruikt. Dan ben je weet toch bij mensen in te gaan, om te zeggen. Dus ja, ik denk dat jullie dat ook weten, boys. Maar voor de mensen, wat ik wil zeggen, echt waar. Bedankt. Echt, uh, ik heb het nooit verdacht, verwacht dat ik het ging halen. En toch hebben we het kunnen halen. En dan wil ik jullie echt bedanken, boys. Dus voor de mensen, ja. Ik, ik geloof het nog steeds niet dat ik het heb gehaald. De is het boys. Maar ja, we hebben het gewoon gehaald, boys. Voor de mensen, volg me even op Instagram. Je weet toch, hij komt hier op de scherm. Volg me even, boys. ik wil jullie zeggen, echt bedankt. En echt bedankt. Bedankt. Dus voor de mensen, er komt nog een special aan. Het kost even tijd. Het kan misschien, misschien een, paar, een paar weken al aankomen. Een weekje of tweede week. Maar ik heb het gezegd. Ik hou mijn woord. Het komt er aan, boys. Dus geef me even tijd. Maar als het komt, dan komt het ook dik aan. Je weet toch, jongens. Vergeet niet te liken. Te abonneren voor de nieuwe mensen. Voor de mensen thank for all your support <laughs>